Het zijn allemaal communicatiemiddelen die informatie, bijvoorbeeld nieuws, overbrengen aan hun publiek. Deze media worden in verschillende vormen verspreid. Bijvoorbeeld foto's, teksten en video's. En computerprogramma's zijn ontzettend goed geworden in het maken van media. Door een gemaakte media noem je synthetische media. Het lijkt of iets door een mens is gemaakt, met een camera of geschreven, maar eigenlijk is de foto of de video door een computerprogramma gegenereerd of bewerkt. In deze missie ga je zelf samen met een computer een aantal van dit soort media maken. Je laat de computer een opstel schrijven, een stem naspreken en je gaat een synthetisch schilderij maken. Daarnaast ga je in deze missie ontdekken wat synthetische media is, hoe en waarom synthetische media gemaakt worden en ga je dus zelf een aantal verschillende vormen van synthetische media maken. De video's helpen je stap voor stap door de missies heen. Tijdens de opdrachten kun je de video even op pauze zetten of even te wanneer je iets gemist hebt. Leuk dat je meedoet en tot de volgende video.